Hallo jongens. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van uh, ons kanaal. Uh, wij gaan vandaag de mentos, de mentos met cola doen. Nee, de mento's met cola. En Jurriaan heeft het alvast even uitgeprobeerd, maar nu is de cola leeg. leeg. Maar Alleen. we gaan het proberen over nog Air. Nou ja, die van mij, die, die zijn ook gewoon nog uh, goed de, men de men